welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag van de mystery scarf deze hebben we ja al een tijdje geleden gemaakt um, maar we gaan nu een rand maken eromheen en aan de lange kant heb ik gewoon um, twee toeren gedaan en aan de korte kant heb ik een hele leuke sierrand. Uh, ja rand ik heb het draadje nog niet afgewerkt een sierrand gemaakt met uh, dubbele samengehaakte stokjes maar ik wil eerst even iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar ja, het kanaal iedereen kan haken graag de duimpjes omhoog en op de foto op het einde van de video ja je kan altijd abonneren natuurlijk en ja het is gewoon leuk uh, als je de duimpjes omhoog doet dat ik weet of je de video le leuk vond Um, ik ga het je heel rustig uitleggen en ik zal vertellen wat je nodig hebt en dan gaan we beginnen um, je hebt nodig nog een restje wol van de ja, mystery scarf, daarin staat ook welke wol en waar ik het besteld heb en ja dit is nog over maar ik heb natuurlijk deze rand al gemaakt en nu ga ik aan de andere korte kant ga ik uitleggen hoe ik deze rand Gehaakt. Het zijn vijf toeren. De eerste toer is gewoon vaste. Dan de tweede toer is vaste, vier losse, een vaste, vier losse. Toer 3 is met hele leuke, samengehaakte uh, stokjes. En toer 4 uh, is weer uh, een rand vaste. Ja, ik heb nog eerst een rand vaste erover gedaan. En dan een rand bicootjes, ja het is gewoon ik vind het wel een mooie afwerking maar dan ook alleen maar aan de aan de uiteinde van de sjaal dat is het mooist en we hebben nodig ja een schaartje een stopnaaldje haaknaald nummer 4 en eh, dan gaan we beginnen even met de korte kanten zoeken van de sjaal en je pakt je bolletje wol ik leg eventjes mijn, pen een papier weg, want die heb ik niet meer nodig. Het is allemaal natuurlijk al nu uitgedacht. Dus je begint met een opzetlus, haaknaald erdoor en je pakt de goede kant van je sjaal en je begint op de hoek. Um, ja, nu ben ik natuurlijk al een eindje verder gegaan door eerst rij vaste te maken en dan uh, helemaal rondom de sjaal uh, de vaste 4 lossen en de vaste. En als je toer 2 doet en die ga ik dan niet meehaken, dan sla je dus 1, 2, 3 over en in de vierde zet je een vaste en je maakt 4 lossen. Dus het is een vaste. Je slaat er 3 over en je haakt 4 losse en in de vierde zet je de vaste. Dus toer 1 is alleen maar vaste en toer 2 is een vaste 4 uh, losse en een vaste in de vierde uh, vaste. Nou, en dan gaan we op de korte kant. Gaan we nu toer 3 beginnen? Want toer 1 en 2 ga ik niet meedoen. Um, toer 3. Je zet eerst op de vaste je haaknaald in, je haalt je draad op, omslaan door 2, dan zit je draad goed vast. Ik begin nu met 4 lossen: 1, 2, 3, 4, en dan gaan we twee keer omslaan en we gaan een dubbel stokje in diezelfde steek zetten. Je haalt je draad op omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, dit is een dubbel stokje nu ga je 4 lossen doen 1 2 3 4 en nu ga je een moesje maken van dubbele stokjes we gaan het nog een paar keer doen hoor in dezelfde hoek, je steekt in, je slaat je draad om, je haalt door omslaan door 2 omslaan door 2 en dan laat je 2 lussen op je haaknaald en dan doe je weer twee keer omslaan insteken je draad ophalen omslaan door 2 omslaan door 2 dan heb je 3 lussen op je haaknaald dan sla je om en dan ga je door 3 lussen En dan heb je een mooi moesje en nu gaan we in de volgende vaste, daar gaan we weer zo'n veetje maken dus we slaan twee keer om, we gaan in de vaste, we halen de draad op, oh, twee keer omslaan, sorry, in de vaste, we halen de draad op, omslaan door twee, omslaan door twee je hebt twee uh, ja, lussen op je haaknaald twee keer omslaan in diezelfde vaste haal je, je draad op je slaat om door twee omslaan door twee en dan heb je nog drie lussen op je haaknaald je slaat nog een keer om en je haalt ze door drie lussen kijk dan heb je hier weer zo mooi een moesje noemen we het of twee dubbele stokjes samengehaakt. Dus het is een dubbel stokje samengehaakt. Dan ga je weer 4 lossen doen: 1-2-3-4. Lossen dan gaan we weer twee keer omslaan. En in diezelfde waar die vaste zit, daar gaan we weer een moesje maken. Insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Heb je twee lussen op je haaknaald? Ga je weer twee keer omslaan? Insteken, draad ophalen, omslaan door twee, omslaan door twee. En dan heb je drie lussen op je haaknaald en dan doe je omslaan door drie. Kijk, en dan krijg je van die mooie moesjes. En ik laat even nog het voorbeeld zien. Kijk, dit is het voorbeeld zonder natuurlijk die vroezelrandjes. en hier zijn we het aan het leren en nu gaan we geen 4 lossen doen maar we gaan rechtstreeks door hier naar die vaste dus twee keer omslaan in de vaste je draad ophalen omslaan door 2, omslaan door 2, twee, twee keer omslaan in dezelfde steek je draad ophalen omslaan door 2 omslaan door 2 omslaan door 3 en nu gaan we weer 4 lossen maken 1 2 3 4 een dubbel samengehaakt moesje dus twee keer omslaan insteken draad ophalen omslaan door 2 omslaan door 2 Twee keer omslaan insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3 we gaan het nog een paar keer doen hoor nu gaan we weer in de volgende vaste, twee keer omslaan je haalt je draad, steekt in, je moet ook makkelijk in kunnen steken hoor het is niet altijd makkelijk met dit garen maar het is te doen hoor omslaan door 2, omslaan door 2, twee keer omslaan in dezelfde vaste insteken draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3 zie je? en dan gaan we nu weer 4 lossen doen 1 2 3 4 ik ga nog een moesje meemaken en dan zie ik je op het eind terug maar ik ga nog een moesje meemaken dus twee keer omslaan in die vaste insteken, draad ophalen omslaan door 2, omslaan door 2, twee, twee keer omslaan in dezelfde steek insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 Omslaan door 3, kijk en zo maak je de hele toer af, en dan zie ik je op het einde weer terug. Kijk, en nu zijn we bijna op het einde van de toer van de dubbel met de dubbele stokjes. Ja, de moesjes dan met 4 losse ertussen. We gaan weer een keer twee keer omslaan in de vaste insteken draad ophalen omslaan door 2 omslaan door 2 twee keer omslaan in dezelfde draad ophalen omslaan door 2 omslaan door 2 omslaan door 3 4 lossen 1 2 3 4 en even kijken kijk ik ga nog even deze hier ook nog een paar moesjes opzetten dus ik ga nog twee keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, twee, twee keer omslaan in dezelfde draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3 en nu ga ik deze hoek nog meepakken en dan doe ik geen vier losse tussen ik ga meteen door naar de hoek insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, twee keer omslaan in dezelfde insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3 nu nog een keer 4 lossen, 2 keer omslaan en dan ga ik mijn laatste maken in dezelfde steek, omslaan door 2, omslaan door 2, 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3 kijk en dan is dit het einde wel van de toer. zodat je een leuke afwerking heb wil je nu nog hier nog meer aanmaken dat kan dan gaan we nu even nog verder Net even kijken wat we gaan doen we gaan nu allemaal vasten dus we gaan met één keer omslaan een losse omhoog en dan keer je werk dan ga je in elke steek insteken en je draad ophalen omslaan door twee in elke steek insteken, draad ophalen, omslaan door twee, oftewel overal een vaste inzetten, het liefste twee lusjes pakken die je zo ziet omslaan draad ophalen, omslaan door twee, dus in elke steek een vaste zetten maar nu komen we hier bij die aansluiting op die moesjes en die slaan we over. We pakken de volgende lossen weer. En als je het te lastig vindt, ja dan sla je deze toer over. Dat kan. Maar ik vind het mooier afwerken. Dus je pakt in elke losse steek. Daar maak je een vaste. en dan kan je je haaknaald gebruiken om daar makkelijker in te gaan, hoor. omslaan doorhalen, omslaan door 2 en de moesjes die sla je over dan ga je weer een losse zoeken ja het lijkt moeilijker dan dat het is hoor, het is een beetje lastig voor de camera af en toe, omslaan doorhalen, omslaan door 1, dus je gaat de losse zoeken, daar ga je nog een vaste opzetten en dan sla je de steken van de moesjes die sla je over en op het einde zie ik je weer terug en we zijn nu aangekomen op het einde van de vaste steken en je slaat de moesjes over zodat je toch een mijn naald, naald gaat eruit, zodat je toch nog een mooie sierand krijgt, maar niet dat hij te veel gaat, ja ik noem het altijd een beetje golven en hij blijft mooi meerekken en nu gaan we op het einde nog even kijken hier zijn we begonnen nog één vast te zetten en we gaan het werk keren met één losse, dus één losse en we keren het werk en dan gaan we nu picootjes maken en we zetten in de eerste steek hier een vaste draad ophalen omslaan door 1 dan gaan we drie losse maken 1 2 3 losse en dan gaan we weer een vaste in diezelfde steek zetten je draad ophalen omslaan door 2 kijk, en dan krijg je een picootje en weer even mijn voorbeeldje zoeken dan krijg je dit randje, en dit randje wordt eigenlijk mooier gewoon doordat je al vaste uh, als voorbereiding daarop hebt. Zie je dat je dit picootje krijgt? Alleen ja, dit is een ander kleurtje, maar dat maakt niet uit. We gaan nu weer eerst in de volgende steek. Eerst zet je een vaste, je haalt je draad op, omslaan door twee, drie lossen, en dan weer in diezelfde steek zet je weer een vaste kijk heb je weer een picootje dan ga je naar de volgende steek je haalt je draad op je zet een vaste dan drie lossen 1 2 3 en dan weer in dezelfde steek een vaste zetten dan ga je naar de volgende steek je haalt je draad op omslaan door 2 3 losse 1 2 3 en je steekt in en je haalt je draad op omslaan door 2 kijk en dit is de vierde toer of de vijfde toer eigenlijk want je hebt de eerste toer zijn allemaal vaste dan die vaste eh, met die 4 losse en een vaste dan krijg je de toer 3 met de moesjes, ja die is heel leuk als je deze tour geleerd hebt, ja dan kan je daar heel veel kanten mee op, dan toer 4 was alleen maar vaste en toer 5 is nu deze moesjesrand, En dan komt het er zo uit te zien of deze moesjesrand de picootjes, de toer 5 is de picootjes, toer 3 zijn de moesjes, toer 5 zijn de picootjes nu, ik haak nog heel even mee. Dus iedere keer de volgende steek: een vaste inzetten, draad ophalen, omslaan door 2, dan 3 lossen: 1, 2, 3 insteken, draad ophalen, omslaan door 2. En zo maak je de hele sjaal af en dan krijg je dit als resultaat ik zou zeggen heel graag de duimpjes omhoog want dan weet ik of je deze video's leuk vindt, er komen nog veel meer nieuwe video's aan dus ik zou zeggen hier op de foto abonneren en dan zie ik je weer tot de volgende video bedankt voor het kijken